Mijn naam is Ronnie Overgoor en in deze video deel ik vijf bronnen die jou waanzinnig gaan helpen als jij wil gaan starten met ondernemen. Wat zijn die vijf bronnen? We gaan snel van start. Om te beginnen de allereerste en je bent er al en dat is YouTube. Zodra je wil gaan ondernemen met YouTube heb je heel veel vragen en uh, het enige wat je moet doen om mee te beginnen is al die vragen intypen in Google of in YouTube. Hou je meer van lezen en van lekker tekst dan vind je je weg via Google en als jij meer bent van de bewegende plaatjes en het video en daar ben je want je bent bij deze video beland uh, dan is YouTube de bron. Je vindt er antwoord op al je vragen of het nou financiële vragen, strategische vragen vragen over klanten vragen over boekhouden vragen over personeel het maakt niet uit er zijn ontelbare bronnen op youtube die je daarbij kunnen helpen duik youtube of google uh, in en stel je vragen je zult er heel veel antwoorden vinden dat is de eerste bron die jij uh, kan gebruiken als startend ondernemer de tweede bron en de tweede bron die heeft wat meer te maken met uh, zeg maar niet zozeer de kennis die je op youtube en google vindt maar de mensen die je nodig hebt en die vind je maar op één plek. Als jij ondernemer wil worden, dan vind je je zakelijke connecties... en je zakelijke netwerk vandaag de dag nog steeds op LinkedIn. Dus ben je, zeker bij jonge ondernemers zie zieke nog wel eens... Uh, dat je zelf nog geen LinkedIn-profiel hebt... maak er één aan en bouw je netwerk op. Het is super makkelijk. Je bouwt ook razendsnel een netwerk op. Ga, mensen, ga connecten met mensen. Stel vragen onder postings op LinkedIn. Dus zorg dat je actief meedoet met LinkedIn. En binnen een paar weken, binnen een paar maanden bouw je je eigen netwerk op. Ga bij uh, mensen uit jouw branche rondkijken, volg ze, volg bedrijvenpagina's, reageer op artikelen en stel vragen. Ben sowieso niet bang om vragen te stellen. We hebben er nog drie te gaan. En de derde bron die je kan aanboren als startend ondernemer, dat is je concurrentie. Um, je hebt een plan je wilt wat gaan doen en je bent vast niet de enige er zijn ondernemers die starten iets wat echt nog nooit iemand gedaan heeft maar de meeste mensen die starten met een onderneming eh, die ook door andere mensen al wel eens is gestart dus ga daar kijken en dat kun je op van alle hand. die bron is ook weer heel groot want je kan naar de websites gaan van concurrenten je kan kijken naar de personen die daar werken je kan ze volgen op social je kan bij de bedrijven op bezoek gaan stel je wil een sportschool starten. Gezeg maar een lijst, dan kun je bij andere sportscholen gaan kijken. Stel je wil iets in de retail doen, dan kun je bij andere retailers gaan kijken. Stel je wil met e-commerce aan de slag, dan kun je op andere websites gaan kijken. Kijk naar die concurrentie, kijk naar de mensen die die bedrijven runnen, volg hun op social en leer van hun hoe zij het doen. Waarom? Om ze te kopiëren, nope. Er is geen enkele succesvolle ondernemer die andere ondernemers kopieert. De succesvolle ondernemers die doen precies datgene op een andere manier dan dat de concurrentie het doet. Dus dat is de belangrijke reden om die derde bron aan te boren. Eén, om te kijken hoe je hele concurrentieveld het aanpakt met maar één doel te zorgen dat jij het anders doet. En beter uiteraard. Dat is de derde bron die je kan aanboren. En de vierde bron, dat zijn je, wat ze ook wel eens noemen, je family and friends. Je familie en je vrienden, je dierbaren. En waarom is dat nou zo'n belangrijke bron? Um, de allerbelangrijkste reden dat ik die als bron noem is omdat familie en vrienden die zeggen je de waarheid. Um, en als je wat mensen, hè, als jij uh, op Facebook of LinkedIn en je gaat posten van joh, ik ga mijn onderneming starten en uh, dit en dit en dat, dan krijg je al vrij snel reacties eronder van oh wauw, fantastisch. Thumbs up, hartje, like, helemaal cool, je weet wel, alles goed. Um, maar dat is niet wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt is iemand uit je familie, of je broer, of je zus, of je tante, of je oom, of whoever. Of een goede vriend van je, of vriendin van je, die jou de waarheid zegt. Die zegt, ja maar gast, het is goed dat je wil beginnen. Ik vind het een super goed plan, maar heb je ook hier aan gedacht? Of eigenlijk als ik naar jou kijk, oeh dan twijfel ik een beetje of je dat wel goed zou kunnen. Dus zorg dat je je kringetje van beste vrienden, je kringetje van je familie, diegene die close uh, tot jou staan, dat jij die aanboord als bron om te om je plannen en je ambities en je ideeën om die te toetsen. Waarom? Omdat je de waarheid te horen krijgt. Blijft er nog maar één bron, de allerbelangrijkste bron blijft over. En dat is de vijfde bron die jou kan helpen bij het starten als ondernemer. En Misschien raad je me al, maar dat ben jij helemaal zelf uiteindelijk uh, kom je alleen ter wereld en je gaat er weer alleen vanaf maar uh, ik bedoel het serieus uh, jij bent degene die een succesvol ondernemer kan worden door het zelf te doen um, dus boor die bron aan en daarmee bedoel ik Kijk jezelf in de spiegel aan en uh, vraag jezelf, weet je het zeker? Ga je het doen? Uh, doe dat zelfonderzoek naar je eigen beweegredenen, je eigen motivaties en ben ook super eerlijk uh, naar jezelf toe waarom je dit wil doen. En als je dan tegen jezelf en je hebt die family and friends ronde gehad als vierde bron en je hebt al die informatie online gevonden op de netwerken zoals LinkedIn uh, en YouTube en je kijkt jezelf aan in de spiegel en je denkt van yes, uh, we gaan het doen, dan weet ik één ding zeker, dan ga jij. Een succesvol ondernemer worden en daar wens ik je heel veel plezier mee uh, want één ding ondernemen is het aller, aller tofste wat er is Dank je wel voor het kijken. En uh, wil je nou meer tips en tricks? Volg dan de playlist, uh, waarin ik, uh, die vind je hierboven. Waarin ik nog veel meer tips geef over het starten van je bedrijf, het starten als ZZP'er, het groeien uh, van je bedrijf. Dus als je nog meer wil weten, kijk gerust. En uh, wil je je laten inspireren door andere ondernemers? Ik noemde het al als eerste bron, YouTube. Uiteraard is CVD TV daarvoor de perfecte bron. Meer dan duizend gesprekken staan er al online met van alle hand ondernemers, ook uit jouw branche. En elke week komen daar twee nieuwe. Bij. Dus um, subscribe hier onderin en uh, ik zie je in de volgende video voor nu. Dankjewel voor het kijken. Hoi!